Van harte gefeliciteerd met het winnen van de Surf Onderwijs Award. Wauw. Ik voel me ontzettend vereerd. Ik voel me heel bevoorrecht dat ik daar iets kan doen. Ah, samen met jullie, met heel veel andere partners. Zeg maar ook met OCW, ook met iedereen eigenlijk daar een netwerk vormen wat, wat een beetje echt vooruit denkt. En um, ja, het is een fantastisch gebied, onderwijs, en ook die ideeën die, die, nou, om het beter te maken voor de toekomst, dat is alleen maar een voorrecht om te doen, samen met iedereen. Ja, ik ben heel blij verrast, de, maar ik vind het wel geweldig, want het is ook wel mijn ambitie om dit uh, gewoon groot te proberen te maken, gewoon omdat, ook omdat ik denk dat het belangrijk is. Dus dit soort uh, dingen die helpen me echt enorm. Dus ik ben echt super, super blij mee. Echt heel, heel gaaf. Dus echt uh, dit, hè. Ik ben super vereerd. Deze award zou ik willen delen met al die mensen met wie ik die innovators... met wie ik heb mogen samenwerken. Uh, de, de docenten, de bestuurders, de leiders. Uh, de creatievelingen, de vakmensen met wie je dan samen... Uh, het onderwijs opnieuw uitvindt als er nieuwe technologieën of nieuwe omstandigheden komen. Nou, ik ben, uh, ben ongelooflijk uh, blij dat, dat, dat jullie, en, en ook heel trots dat jullie dat, uh, dat hebben, uh, hebben bedacht. Uh, ja, en ik, uh, ik ga gewoon door. Ja, ik zie toch als een blijk van erkenning. En, dat, uh, en dat, ja, daar ben ik gewoon heel blij mee: dat dat, uh, dat, dat, dat, dat erkend wordt, wat ik, uh, wat ik eigenlijk heel vanzelfsprekend vind wat ik doe dat dat blijkbaar dan toch wel uh, uh, impact heeft. Nou ja, een impact, daar gaat het uiteindelijk om. Natuurlijk uh, heel mooi om die waardering uh, te krijgen. Uh, dat, dat is, uh, dat, je doet het niet, ik doe het voor de studenten voor, de, uh, voor het goede doel en, uh, en, en daarvoor doe je het. Maar het is altijd leuk om daar erkenning voor te krijgen.